Ik ga de herhalingsoefening van de rekenbladen aan je tonen, maar ditmaal in Google Spreadsheets. Je kent de oefening vanuit Kalk, dus de offline versie. Als je die gaat uploaden, via dit knopje uploaden, bestanden uploaden, dan ga je uh, nog altijd een Kalk documentje krijgen, hè, dit document. Als je dan kiest om dat te gaan openen met Google Spreadsheets, dan gaat hij dat helemaal omzetten. Nu je krijgt niet alles omgezet, ga je nu laten zien. Ik laat dit voorbeeld staan omdat die grafieken hier niet mooi mee overgenomen gaan worden. Dus dat is een van de nadelen van het omzetten. Grafieken, daar heeft hij al wat meer moeite mee. Ik ga eens even kijken wat hij wel al opgezet heeft. Dus hij is nog een, nog een beetje bezig. Ik heb mijn startblad, mijn opgave, mijn werkblad, mijn resultaten, zonder de grafieken dus, en de oefening rond de pukkelpop. Die klaar, die ga ik uh, dus niet te veel gebruiken. Hè. Ik ga hier eventjes een kleur aangeven, zodat ik heel duidelijk zie in welk blad dat ik bezig ben. Ik ga de opgave even halen, dus ik duid die cellen aan. Ctrl-C om te kopiëren, en ik zou die bijvoorbeeld hier in het werkblad in cel B2 een beetje kunnen gaan plakken. Nu, ik doe altijd plakken speciaal, of ctrl-shift-v, dat deed ik eigenlijk altijd, dan plak ik gewoon de waarde. Uh, ik zal het wat groter maken, zo, groter maken van lettertype, zodat het ook wat duidelijker leesbaar wordt, zodat hè. Deze kolom zal alleszins iets breder moeten, omwille van lichamelijke opvoeding. Die andere kolommetjes, ik denk dat 60 punten breed genoeg gaat zijn. Dus in plaats van de 94, zet ik die op 60. En dan kan ik eigenlijk ook al eens gaan centreren. Hè. Dus als ik nu het centreren al ga doen, zo... Dan weet ik dat alles zelfs op zijn plaats staat. Ik weet ook dat er een aantal tussenlijntjes gaan moeten komen. Hierboven moeten titeltjes komen. Dus ik druk rechtermuisknop en ik ga hier iets toevoegen. Deze horen samen. Dus die cel ga ik samenvoegen. Dat is eerste trimester. Hier langs komt het tweede trimester uiteraard. Dus ik zal die weer even samenvoegen. Tweede trimester. En de laatste nog. Zo. Allee, de laatste trimester. Derde trimester. Het laatste stukje werd samengevoegd en daar stond het titeltje jaar boven. Voilà. Ik denk dat dit in het vet gezet was, maar op zich wordt dat niet gevraagd in de opgave. Maar je mag dat gerust uiteraard doen. Hè. Er zijn wat tussenlijntjes tussen gemaakt, dus je gaat dat hier zien. Hè. Eigenlijk tussen 5 en 3 zit nog een smalle lijn 4. Je mag dat doen. Hè. Dat, werd, dat werd niet gevraagd in de opgave, maar je mag die dingen natuurlijk gaan plaatsen. Dus ik zal boven de juiste clusters... Een nieuw lijntje toevoegen. Boven geschiedenis nog een lijntje toevoegen. En boven het algemeen totaal ga ik ook één lijn toevoegen. Voilà. Nu zeggen ze in de opgave al dat je de rasterlijnen mag, mag uitzetten. Dus je kan bij weergave de rasterlijnen zeker al een keertje uitzetten. Je kan de opmaak al gaan doen, maar ik ga dus de vulgreep gebruiken. En dan gaat de opmaak toch een beetje mis zijn. Dus ik, ik hou dat de opmaak even voor de laatste stap. Je moet een totaal berekenen. Dat wil zeggen natuurlijk een gemiddelde. Dus ik ga naar gemiddelde van mijn dagwerk. Zo. Je drukt op enter, hij gaat dat berekenen. Uiteraard veel cijfers achter de komma. Dus ik ga die aantal het aantal decimalen verkleinen. Ik trek de vulgreep naar rechts en je gaat zien dat hij eigenlijk al veel uh, berekend heeft. Hè. Ik ga ook een gemiddelde berekenen van alle dagwerken. Dus ik zeg gemiddelde van dagwerk 1, houd ik Ctrl-toets in, dagwerk 2, Ctrl-toets en dagwerk 3. Drukt druk op enter, ook die ga ik weer eerst eventjes het aantal decimalen verkleinen. We hoeven geen cijfers achter de komma ik trek die vulgreep naar beneden. Je gaat zien dat hij natuurlijk een aantal dingetjes wil delen door 0. Hier doen we hetzelfde. Hè? Dus het proefwerk, daar nemen we het gemiddelde van. Maar dan van proefwerk 1, proefwerk 2 en proefwerk 3. Zo. Ook hier weer een aantal decimalen verkleinen. Ik pak de vulgreep naar beneden. Ook hier ga je een aantal delingen door 0 zien staan. Van een aantal vakken zijn er geen examens. Dus die doen we weg. Gewoon delete. En dan het totaal is een, een andere uh, functie, hè, of een andere formule eigenlijk, want dat is 40% telt je dagwerk mee, 60% telt je proefwerk mee. Dus wat doe ik gewoon? Is dit maal 0,4, oei, 0,4, plus het proefwerk maal 0,6. Dat zou het moeten zijn. Aan dan cijfers achter een comma weer verminderen. We hebben er geen nodig. Dit naar beneden doortrekken, uiteraard weer opletten, hè, want hier staat een extra 0. Hier staat 19, maar dat kan niet kloppen natuurlijk, omdat er, eh, omdat er geen examen is hè, voor dat vak. Deze 0 doen we ook weg, deze 0 doen we ook weg. En dit totaal is eigenlijk het totaal van wat dat je gehaald had. Hè. Dus hier hetzelfde is het totaal van het dagwerk. Zo. Dan hebben we alle cijfers, 62, 55, 58, eventjes controleren, 62, 55 en 58. Voilà, dus euh, onze resultaten zijn er. Nu kunnen we de opmaak een beetje verzorgen. Stik daar niet al te veel tijd in. Ik begrijp ook dat als je de opmaak op één plaats te goed kan verzorgen, dan kan je dat op de andere plaats ook. Hè. Dus euh, daar heb ik natuurlijk al begrip voor als je dat niet helemaal afkrijgt. Nu Ik zal het proberen snel door te voeren, zodat het resultaat toch erg gelijkaardig wordt. Hè. Zo. Dan vragen ze nog van, ik ben er, dan vragen ze nog van alle tekorten een lichtgrijze achtergrondkleur te geven. Ik zal het maar eens even laten zien. Dus dat ga ik al doen. Dus hier staan een aantal totalen. Je kan ze, eigenlijk kan je ze rechtstreeks gaan selecteren. In Google, Google houdt wel rekening mee. Ik zal het zo doen. Je gaat naar opmaak, conditionele opmaak. Dat is hetzelfde als voorwaardelijke opmaak. En we gaan zeggen, alle cellen die liggen tussen 0 en 50, die gaan we niet uh, groen maken, maar dan gaan we een andere achtergrondkleur lichtgrijs voor kiezen, je drukt op oké okay. en je gaat zien alles wat 50 of een, ali, een afgeronde 50 is. Dat is eigenlijk 49, uh. dat gaat hier in het grijs aanduiden en eigenlijk zijn we al een heel stuk klaar met die oefening. De tussenlijntjes zijn nog grijs gemaakt, je zou dat ook mogen doen. Hè. Maar stik daar, zoals ik al zei, niet al te veel tijd in. Ik zal het nog een keertje doen, dan lijkt het er helemaal op een lichte grijze achtergrondkleur En we zijn eigenlijk klaar. Nu komt het moeilijkste stukje. Het maken van een grafiek in Google als de gegevens niet, hoe moet ik het zeggen, bij elkaar liggen. Je moet hier de grafiek gaan tekenen van de dagwerken voor Nederlands. Deze, deze en deze cel. Samen met die cel, die cel en die cel. En als je nu op grafiek gaat drukken, dan ga je zien dat hij heeft het moeilijk heeft om dat getekend te krijgen. Voilà. Ik zal een ze even gaan uh, verwisselen. Je gaat zien dat je heel moeilijk de waarden hier beneden, eerste trimester, tweede en derde, die op rij 2 staan, beneden als, uh, op de x-as kan gaan plaatsen. Je ziet dat die enkel rij 5 voorstelt om labels te gaan verzamelen. Dus je hebt het moeilijk hierin. De tip hier bij Google was, als de getalletjes niet bij elkaar liggen, maak ergens op je bureaublad een verwijzing naar diezelfde getallen. Zorg dat ze tegen elkaar liggen en maak daar een lijngrafiekje mee. Dat is heel eenvoudiger. Hè? Dus je, ik doe hier gewoon is de waarde van deze cel. <coughs> Excuseer, daar langs doe ik is de waarde van die cel en daar langs komt is de waarde van die cel. Zo. En dan moet ik de getalletjes er nog bij halen. Is Nederlands dagwerk 1 is gelijk aan Nederlands dagwerk 2 en hier zeg ik is gelijk aan Nederlands dagwerk 3. Voilà. En dan heb ik mijn getalletjes. Nu kan je ook zo dadelijk deze aanduiden. Zal dat nu wel doen. En als je dan een grafiek gaat maken, dan kan je die hier bovenop plaatsen en dan ziet er eigenlijk niemand dat je een beetje gevoedeld hebt. Dus ik heb ze alle drie aangeduid. Ik druk opnieuw op diagram toevoegen. Je krijgt dan een veel duidelijker diagram te zien. Ik kies eventjes voor het vloeiend lijndiagram. Je ziet dat de waarden nu overeen komen. Ik zal ze een klein beetje verfraaien, zodat ze er wat uitziet, zoals hier. Er staan bijvoorbeeld titeltjes bij, een gele achtergrond, een rood lijntje enzovoort. Dus we zullen eens eventjes overlopen, deze... Sorry, deze gegevens zijn eigenlijk allemaal correct. Dus ik ga alleen de grafiek moeten aanpassen. De stijl was al correct, maar ik mag een achtergrondkleur uiteraard gaan aanduiden. <coughs> Excuseer. Je mag de lettertypes al gaan aanpassen. Een randkleurtje. Ik dacht dat het felfluo groen was. Maar op zich is dat allemaal niet zo heel belangrijk, hè? Dus diagramtiteltjes die zijn wel belangrijk. Bij de titels staat, als ik mij niet vergis, evolutie dagelijks werk. Dus die ga ik al typen: evolutie dagelijks werk. Zo, uh, lettertype maakt eigenlijk allemaal niet uit hè. de kleur is, is zwart als ik me niet vergis, ik zal hem nog centreren ik zal hem ook in het vet zetten, je mag dat gaan aanpassen hè, maar steek er niet al te veel tijd in er is ook een ondertitel de ondertitel heet Nederlands in procent in procent zo, en ook die staat niet helemaal in het midden, dus ik zal hem eventjes centreren opnieuw een kleurtje aanduiden enzovoort, zij zou ietsje groter mogen, zie ik nu even kijken, 16, bijvoorbeeld hè. op zich allemaal niet zo belangrijk de reeks, we gaan eens even kijken naar de reeks de lijn was in mijn geval een rode lijn op de lijn stonden ook puntjes, dus ik zal puntjes toevoegen, dat waren geen cirkeltjes maar dat waren vierkantjes, de lijn was ietsje dikker bij mij hè, in mijn voorbeeld um, op zich is dat ook al prima je hebt de gegevenslabeltjes nodig, ik denk het wel hè. ja, de getallen staan erbij, dus ik ga hier de gegevenslabels ook tonen die staan nu in het rood, dus ik zal ze ook maar in het zwart zetten, een beetje groter maken misschien ook. Zo 14 misschien. Ja, dat lijkt me prima. Ik zie wel alleen het gegevenslabeltje bij dit getal. Dus ik ga eens even kijken, waarom krijg ik nu hier geen gegevenslabel te zien? Ah, misschien omdat die juist boven de hoogste lijn valt, boven 60. Dus ik ga ervoor zorgen zodat die hier van 0, 20, 40, 60, 80, 100 uh, te zien is. Hè. Dus hier die lijn, of uh, de i-as, die moet ik nog een beetje gaan aanpassen. Hè. Een legende was er eigenlijk niet, dus daar moeten we, moeten we geen rekening mee houden. Hier bijvoorbeeld de horizontale as. Hè. Je weet ook dat je hierop kan dubbelklikken, en dat je dan eigenlijk op het juiste onderdeel uitkomt. Hè. Uh, lettertypes en zo, ja, mag, je mag het gaan aanpassen. Hè. Maar ik wil hier eens even gaan zoeken. De minimumwaarde is 0. De maximumwaarde is 100. Zo, voilà. Dat kunnen we al doorvoeren. Nu zie je dat die stappen niet juist zijn. Hè? 0, 25, 50. Dus ik kan nu misschien eigenlijk al aan gaan duiden dat ik meer lijntjes wil gaan toevoegen. Dat zat heel van onder. Hè? Bij rasterlijnen kon je gaan zeggen, in plaats van op automatisch, wil ik dat hij er 6 gaat plaatsen. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Dus ik heb het aantal rasterlijnen op 6 gezet. En dan zijn we eigenlijk ook vertrokken. Hè? Je mag... Die ondertitel ook nog een beetje gaan verfraaien. Op zich was dat niet belangrijk. Ik denk dat die cursief stond bij mij. Leibeltjes mag je gewoon gaan plaatsen. Eigenlijk is je, je grafiek, je ziet dat, deze grafiek hebben we dus nagebouwd. En dat is eigenlijk prima. Hè? En nu was de truc een beetje van, je pakt de grafiek vast. En je sleept hem bovenop, de plaats welke getalletjes dat je gebruikt hebt. Nog een trucje. Uh, dat sommige mensen gebruiken. Is bijvoorbeeld deze gegevens gewoon in het wit zetten. Hè? Dus als je het, lettertype nu in het of de letterkleur in het wit zet, zie je die gegevens niet staan. Ik zal even ongedaan maken, zodat dus je ziet, deze had ik gebruikt om deze grafiek te typen. Dat maakt het veel gemakkelijker uh, in Google als getalletjes niet tegen elkaar liggen. De laatste grafiek gaat over het jaartotaal van de verschillende vakken. Een blauwe achtergrond, balkjes en van 0 tot en met 100. Dat is eigenlijk hetgene dat we moeten gaan maken. Dus als ik terug naar mijn grafiek wil gaan tekenen. Die liggen allemaal tegen elkaar, dus dat is gemakkelijk. En het gaat over de totale. Dus ik ga de totale aanduiden. Zo, met de ctrl-toetst dat weten jullie ondertussen. Ik pak diagram invoegen. Ik kies een kolomdiagram of een staafdiagram eigenlijk. Hè. Dat, is, dat is een mooier naam daarvoor. Je mag hem ook nog als 3D gaan instellen, dus misschien, misschien toch eventjes doen diagramstijl, als we die in 3D geven, ja, dat zijn wel mooie balkjes, maar ik herinner mij, in Google, als je die in het wit gaat plaatsen, ik zal ik eens eventjes doen, hè. Dus als ik de achtergrond blauw maak, zoals in de opgave, en ik ga de kolommetjes, de staven zelf, wit maken, dan vind ik 3D eigenlijk niet meer zo'n duidelijk overzicht dan lijkt dat zo ja, dubbel. Dus daarmee kies ik dan meestal om 3D uit te zetten. Ik vind deze lijntjes eigenlijk wat mooier overheen komen. Hè. Ik denk dat deze waarden nog cursief gedrukt stonden. Ik ga eens even kijken, de X is juist 0, 25, 50, 75, 100. Als ik naar het resultaat ga kijken. Voilà, het is blauw. Er mag nog een titeltje bij. Jaartotaal. En een lijntje rond. Uiteraard. Zo van die dingetjes, dat mocht altijd. Hè. Dat weten jullie. Ik zal er een lijntje rond zetten. Um, en een titeltje was jaartotaal. Als ik niet de ondertitel, maar de hoofdtitel. Het was jaartotaal. Voilà. En ik zal die weer in het midden zetten. In het vet. En in een zwarte kleur. En mag weer ietsje groter. Ik ga kijken wat het groter is. 24, dat lijkt me prima. Dus dit is de grafiek met de jaartotalen van de verschillende vakken. En dat die in een andere volgorde staan, is uiteraard niet belangrijk. Hè? Hier, je gaat gewoon de volgorde aanhouden die daar staat. Je hebt iets minder opties dan in een echt rekenbladenpakket, zoals Excel of kalk uiteraard. Ik kom aan de laatste oefening. Dat is de oefening over de puckelpop. En dat gaat natuurlijk weer over het vastzetten. Je hebt een prijs, een inkomkaartprijs van 32 euro. Je gaat er van 1 tot en met 10 kopen. Dus in principe is dit stukje heel gemakkelijk. Je doet is... Hoeveel de aantallen, maal de prijs van een artikel. Als je die formule naar rechts ging slepen, dan weet je dat dat niet gaat kloppen. Want we hebben hem naar rechts gesleept. Dus deze H2 die gaat ook naar rechts opschuiven. Ik zal eens eentje dubbel klikken. Inderdaad, die H2 is M2 geworden. Dus wat moet je sowieso in die originele formule doen? Dat is die 2 gaan vastzetten. Nu, als je ziet, je gaat ook naar beneden slepen. Dan weet je dat die H... Sorry, ik heb me eventjes vergist. Ik moet de H vastzetten, uiteraard. Maar ik was dan een stapje verder. Als we zo dadelijk die naar beneden gaan trekken, gaat de 2 ook 3 en 4 en 5 worden. En dat willen we ook niet. Dus je moet ook zeker zorgen dat de 2 ook vastgezet is. Als ik dit nu al eens probeer, en ik trek dat naar rechts, ga je zien dat dat stukje al wel lukt. Maar dat gaat nog niet lukken als ik het naar beneden trek. Waarom is dit hier 10.000 euro? De meesten weten het al omdat ik hem naar beneden getrokken heb, is ook die vierde rij mee naar onder geschoven. Ik zal het laten zien. Dus als ik ergens dubbel klik, dan zegt hij het is ondertussen M7 geworden. En dat moet niet M7 zijn, maar M4. Dus je weet in de originele formule dat die vierde rij ook vastgezet gaat moeten worden. Dus dit is eigenlijk de formule gewoon om de prijzen te berekenen. Ik zal het zo even doen. Om de prijzen te berekenen zonder rekening te houden met de meerprijs die je gaat moeten betalen. Als je de meerprijs wil rekenen, is het eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt hier een bedrag berekend, wat kost één Pukkelpop-ticket. En je moet daar eigenlijk de meerprijs, of het meerprocent, gaan bijtellen. Dus als je dit gedeelte doet, maal die 0% in dit geval, ga je op zich die meerprijs berekenen. Want je hebt juist berekend hoeveel dat één kaartje kost, maal zoveel procent dat erbij moet komen. Dus hier gaat 0 komen. Als ik die formule naar beneden ga trekken, dan ga je zien dat hij al wat andere dingetjes berekent. Hè? Want hij gaat hier nu bijvoorbeeld 8 euro bij moeten tellen. Dat klopt ook, hè? Eén ticketje van 32 euro, 25% daarvan is 8 euro. Dus je hebt eigenlijk op deze manier, de, het uh, is nog niet helemaal juist, maar op deze manier heb je de meerprijs berekend. Dus ik weet nu, dit is de meerprijs. Dus dat uiteindelijk gaat dit gedeelte... Ik zal het dus haakjes zetten, dat is makkelijk en leesbaar zijn. Dit gedeelte moet bijgeteld worden aan de prijs die een ticketje kostte. En de prijs die een ticketje kostte, had hij hier al berekend, dat stukje. Dus ik ga het mij heel eenvoudig maken. Ik ga dat gewoon copy-pasten, dat is gemakkelijker. Ik zal het opnieuw tussen haakjes zetten, dat maakt het wat duidelijker. Dus ik heb de prijs die ik juist berekend heb, D4 maal H2. Daarbij, daar moet nog een plusje tussen uiteraard, ga ik de korting, op, uh, niet de korting, maar de meerprijs optalen. Ik druk op plus... Voilà, ik heb mijn formule. Sommigen hebben al gezien dat als ik het naar rechts trek en naar onder trek, dat het nog niet klopt. Dat is heel logisch, want wat heb ik niet vastgezet? Ik heb niet vastgezet dat deze C-kolom hier, met die meerprijzen, de procenten daarop, dat die niet vastgezet is. Dus die is weer mee opgeschoven. Je ziet het hier aan F6, en dat moest C6 zijn. Dus in mijn oorspronkelijke formule zie ik nog dat ik één kolom heb. De C5, de C daarvan, die ik moet vastzetten, want die mag niet mee opspringen. Daar zet je een dollarteken voor, je drukt op enter, je pakt de vulgreep, eerst naar onder of eerst naar rechts, dat maakt niet uit, je trekt naar rechts, en je gaat zien dat die oefening juist uitkomt. 400 was mijn uitkomst hier op het einde, 400 is hier ook de uitkomst, eentje daarvoor, 368, voor 10 ticketjes aan, de VIP, uh, aan het VIP-tarief, dat kost inderdaad 368. Je mocht die formule die hier staat, Ctrl-C, ook hier altijd in de grote gele kader, Plakken. Voilà. Als je dat doet, gaat hij natuurlijk wel omrekenen in Google. Als je niet wil dat hij iets omrekent, dan kun je er een enkel een aanhalingsteken voor zetten. Daar zie je het staan. En dan gaat hij gewoon de formule noteren. En dat is eigenlijk veel gemakkelijker. De formule bestaat er dus uit van de prijs te berekenen. Dat heb je gedaan. Plus van die prijs de meerwaarde. Dus de procent meerwaarde. Dus dit is de formule voor de laatste oefening. Dus dat is eigenlijk de oefening omgebouwd in... Google documenten. Nee, niet Google documenten, Google Spreadsheets. Veel succes!